Maar als het tegen je hoofd aan komt, dan stuit het hij af. Dus het is afwerend voor mensenhuid. En voor huid. En um, het kunstgras is ook gewoon een soort van, als het eraf wordt geslagen, dat het zo met een elastiek vastzit en dat het weer gelijk terug wordt gezet. Um, en als je balletje en... Als je balletje erin komt, dan wordt hij vanzelf met een soort van haardroger eruit gespuit, <lacht> geschoten. Zodat je hem weer kan pakken. En je hoeft geen moeite te doen. En dat is dan de golfbaan onderop. Je hebt vier banen. En um, als je daarnaast kijkt, daar heb je een discotheek. Maar met, met geluidsdichte muren, dus je hoort het niet. En echo is daar niet mogelijk. Dus je hoort het niet zoals in een moskee, dat het um, echo en dan um, weerkaatst weer en heel hard wordt. Nog harder. Hmm, technology again, hè? Huh? En je hebt er twee van en in één van die... Uh, na, links naast de golfbaan en is, het, is, is er een met erin lasergame. Okay. Als je geraakt wordt, dan gaat er een muziekje af, een soort van ten Dan ben je af. Uh -huh. Dus als je dat hoort ergens in de lasergamezaal, dan ben je af en dan werkt je laser, laserpistool ook niet. En het is gratis om er naar binnen te komen. En how much do you pay for going on this cruise? and how long does it take? 50. En het langste wat je erop kunt blijven, is een zomervakantie lang. With food and everything? Voor yeah. 50 euro. Ja. Maar kijk, de eigenaren hier bijvoorbeeld in dit roeibootje hier zo zit. Mark Zuckerberg. Hij wilt ook mee. Hij is. Bill Gates en Mark Zuckerberg zijn um, de uitvinder van dit cruiseschip. Oh, well, you are. Ja, maar kijk... You, you work with them. You, work, you yeah. collaborate with them. En um, dan heb je ook nog een soort van stiltehoekje met geluidsdichte muren. Zelfs het hardste geluid komt er niet doorheen. Zelfs niet als je met een hele grote smashhammer tegenaan slaat. Maar dan, dan gaat de muren wel kapot, denk ik. Nee, de muren gaan niet kapot, want het wordt. Uh, alle, alle dingen zijn soort van kindvriendelijk. Als je bijvoorbeeld met een hamer slaat en je slaat op je duim, dan kaast het weer terug, omdat het. Het heeft een sensor and feels your, your skin. Ja, en dan, ba dan stuit het weer terug, maar het is alsnog nog sterk genoeg om een spijker in de muur te slaan. That's amazing technology again. I presume you're going to invent all this, hè? Huh? Ja, maar het zal me wel heel lang duren denk ik. Ja, yeah, veel of studying and stuff. Never mind. Uh, Rowan, by the time you've, you've heard all these cruise elements, it sounds amazing. En hierbovenop is ja. hier zo is een ja, yeah, carry on, carry on. Yeah, is yeah, yeah. Een um, duikplank ongeveer zo hoog dus je kunt erin springen. Hier is dan een zwembad. En uh, hij is ongeveer zo diep als deze twee laagjes. Ja. Yeah. Dus je kunt van zo'n zo hoge duikplank, zo'n hoge duikplank, kun je allebei vanaf springen. Ja. Mag ik al nog wat vertellen? Ja, ja. Yes. Yep. Time toe... out. Zo, so, Rowan, I believe you have a cruise ship that is mighty as well, eh? Ja, ik heb nog meer te vertellen. Oké, can you tell. just give us a summary? What, what, what, what, because I've forgotten all the stuff that you, uh, you had on your cruise boat. Ja, ik had, een, ik had jump square, ik had een restaurant. Ik what had kind of food do they serve there? Oh, ja, wat je, wat je wil, wat je <coughs> yes, you. je mag even, uh, want deze eigenaren, Ik nog een feitje. Are you not the owner? Ja, ik, ik ben samen met andere mensen de owner, de eigenaar en ik... Wij hoeven geen geld meer, want we, want we hebben al alles wat we hebben. Dus het gaat gratis wel met op het so, schip te schip. So, so basically, you could use the cruise boat. For het people is gratis, that gratis om het, op ons schip te komen. So, for people who have no money or have been through a ba really bad time, would that be nice to bring them on the cruise boat? Ja, iedereen mag gewoon gratis opkomen. Zolang nice. je het maar niet sloopt. En uh, so you were saying a jump square? En als je geen geld krijgt ervoor dan ga ik je geld ervoor. Nee, maar hij heeft veel geld, dus hij is like, he's like the Mark Zuckerberg and then, uh, knife. en dan Nice. En bouquets, dus ja. Ja, hij yeah, heeft meer money dan die twee samen. En, ik, en together. ik werk ook, ik werk ook iets voor iets anders, dus ik krijg dan weer geld erbij. Right. Dus so ik, the, ik, krijg, ik krijg per maand ongeveer 10.000 euro. Dat right. is fantastisch. Als je dat per seconde then, then you'll dan able je do doen. So, so you were, you were saying. Um, so you had your jump square, your club. You have your cinema, right? Oh, cinema! Yeah, yeah that's heeft mij dus. Daar beken ik natuurlijk zelf wel echt aan, want ik hou echt heel veel ervan. okay. Hey. Sort of like no, no, no, no, guys! Yeah, guys! Time, time, time, time, time, time, time, time, time. time out! Time out! Time out! Oké, okay. wat hebben we got hier? Wij, wij hebben nog een cinema. Wij hebben waterjets hier. Oh ja, deze is hier. We hebben waterjets hier. En, die, en het maximale is... Het maximale snelheid is um, 70 km per uur. Dat je over het water kan racen. Het kost, het kost um, ongeveer... Nou, het kost... Um, het, eigenlijk, het kost niet gratis, maar het kost... Um, het kost gewoon uh, ja, 20 euro om op de schip te komen. Wauw, dat is even beter dan de 50 euro die you had, hè? Huh? Ja, maar ik heb, kijk, ik heb meer te onderhouden. Bij mij mag je zelfs een spijker in de muur slaan oh. als je een foto op wilt hangen voor die tijd. Aha. Hey, maar and uh. Kijk, by my, um. You have to own a. You You have a. Aquarium. Didn't we have an aquarium somewhere? Yeah, yep. And uh, you can swim in the sea, you were saying. There's like a sea. a, a fountain of seawater coming in, and then you yeah, can swim there. Yeah, and you have your water jets. Yeah. And you have the. and you have the water park here, hey, Does anybody have a sauna? I would really like a sauna. Yeah, die heb ik. After my after dancing, my and ass have, off. And die heb ik. And you have a dance dance. You have a dancing. Arena, you know? yeah. And a dancing arena. And and you have een um, a. Een bouwer, je hebt een bouwerzaal. en daar kan je van alles bouwen. Ah. En, je, en je hebt kleine pistooltjes waarmee, het ook weer, waarmee je ook weer, dan kan je bijvoorbeeld iets spelen. Je kan dan achter die gebouwtjes gaan staan en dan kan je op een gebouw schieten. En dan kan iemand daar niet achter verbergen en dan kan je die, iemand schieten. En hier heb je dan zo'n gesp. Met in het midden zo'n rondje en als degene daarop mikt met, met zijn laser, dan is dit, dan hoor je dan hoor, dan hoor je game over en dan ben je af. En dan begint het spelletje. en Kai's was da, da, da, da, da, da. Yeah, When you finish my, your, boy, your je, laser game hè. Bij mij hoor je game over. Game over. Hey, and uh, the ideal thing would be if those two ships came together and then you guys can bring, add all the money that you need together and you can provide fantastic cruises but for everybody. I I you, but that's what I do, just have a lot of work a But do, don't you want to work together with this guy? And by me as a guest here... Do you yeah. want to work together with this guy? Yeah, I yeah. will. You do, yeah? En als gasten hebben we hier zo Messi en Ronaldo. These are all men I'm hearing. Where are all the women in the world? Wij, wij hebben het hele Nationaal Nederlandse vrouwenteam. Oh, de voetbal. En ook nog nationa. En we hebben, ook, we hebben ook nog Ajax uitgenodigd. Wonder Woman. En wonder vrouwen van Ajax... En het uh, meisjesteam dat speelt van Ajax. Voor Ajax. Oké. Nou, ik denk... You guys... Have amazing ideas, and I am waiting for the day that I can buy a ticket for you. Or oh, I don't need to buy anything for you, and buy a ticket for you, and that I can go on a cruise ja, kijk, of my hoor, life. Weet je waarom het bij mij zo duur is? Ik heb al die mechanismen nodig, yeah. zoals gras dat vanzelf teruggaat, um, dingen die afstoten bij huid, um, een buis die zelf gaat als a een balletje ga, uh, doorheen gaat, door de tegen de muur aangaat. gaat. Definitely, you are advancing technology as we speak, excellent.